Uh, wat ik heel mooi vind is dat je heel erg bezig bent met je eigen levenshouding. Hoe je er zelf in staat, hoe je eigen levenskwaliteit kunt verhogen. En het mooie is dat je dit uh, ja, meeneemt, meeleert nemen uh, je groep in. Uh, deze... Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe ik met kinderen aan de slag kan gaan met persoonsvorming en met het stellen van persoonlijke doelen. Uh, door deze opleiding ben ik me heel erg bewust van dat het heel belangrijk is dat levenshouding ook echt een plek krijgt binnen het onderwijs. Ook heb ik me verder ontwikkeld op het gebied van didactisch en pedagogisch coachen. En ben ik me er veel bewust van geworden dat je er als leerkracht niet alleen maar bent om kennis over te dragen, maar dat je er ook bent om lessen te geven die voor het leven blijven hangen. Wat ik heel mooi vond is bijvoorbeeld hoe ga je om met geluk en hoe ga je om met tegenslag. De aandacht is er voor fixed mindset en growth mindset. Hoe ga je om met stress, hoe ga je om met zelfredzaamheid. Het... Wil jij? aan de slag met toekomstgericht onderwijs, dan is deze opleiding zeker iets voor jou!